Mijn vriendje stemde ermee in om samen aan kinderen te gaan beginnen, om een kindje te krijgen. Alleen uh, ja, uiteindelijk liet hij me toch in de steek. Hij was er niet klaar voor en hij wilde het toch niet. Hij heeft me de keuze gegeven samen blijven en het kindje weg laten halen of het um, ja, baby houden en ik stond er alleen voor. En hij heeft de keuze snel gemaakt. Vond ik in het begin heel moeilijk, want het is iets wat je samen hoort te doen en niet alleen. Zelf na de vorige keer ook, ja, ik Oh Ja, super. Het CEG en het JGZ zijn samen jonge moedergroepen opgestart. Want als jonge moeder is het niet makkelijk om het allemaal maar alleen te moeten doen. Je hebt met vooroordelen te maken. Het doel van de groep is vooral om die meiden in ieder geval de vragen die ze hebben om die te kunnen beantwoorden. En weten nou ja, waar ze hulp kunnen krijgen en waar ze recht op hebben. Die meiden zitten gewoon wel echt in de shit. Zeker op het moment dat ze bij ons aankomen. Ze zijn zelf nog kind en moeten versneld volwassen worden. Nou, de meiden vinden bij de reguliere ondersteuning vaak geen aansluiting. Het zijn vaak meiden die rond de 18 zijn waar al heel veel regelzaken bij komen kijken. En dan word je ook nog eens ouder. Hoe ga je naar school met een kind? Hoe kun je ervoor zorgen dat je op jezelf kan wonen? Heb je daar genoeg financiën voor? En nou ja. hoe, hoe, ga je dat, hoe ga je dat regelen? Ja, als moeder en vooral als jonge moeder, denk ik, uh, ben ik heel erg bang om dingen verkeerd te doen. Eet ze wel genoeg? Slaapt ze wel genoeg? Uh, ben ik wel lief genoeg? De stomste dingen ga je aan twijfelen eigenlijk. En ja, in de groep heb ik wel geleerd dat die twijfel helemaal niet nodig is. En iedereen doet het op zijn eigen manier en het is goed zoals je het doet. Wat het oplevert voor hun is echt die saamhorigheid. Uh... Met, met de andere meiden in de groep. Dat zijn de mooie dingen eigenlijk. Het gevoel van, ik ben een goede moeder, dat is wel heel erg versterkt ook in de groep. Daar twijfel ik heel erg aan, maar die bevestiging heb ik zeker wel gekregen. Ik ben wel met Mila en ik zou het ook niet anders meer willen. Zij is echt ja, onderdeel van mijn leven en ik zou niet weten wat ik zonder haar had moeten doen.